mensen wat maar op game vandaag anders doen vandaag ga ik via mijn Samsung Wave um, gaan wij een game spelen ja, niet via mijn Samsung Wave via de iPhone uh, ik voel met de Samsung Wave uh, ik vind het een slechte telefoon vandaag gaan wij super Sorry mensen als jullie de Samsung Wave hebben ik maar je stak jou in ieder geval maar na super hell-explode spelen ik kan mijn drie minuten opnemen want mijn Samsung Wave-geheugen is iets mis mee en anyway, weet het wordt een korte aflevering maar tot zeker geen slechte aflevering dus dat verwacht ik niet beeld te verscherp stellen. Perfect, als je het toevallig achterkomt geluid kan horen, kan het soms vanwege neemt, heel gevoelige, kan wel heel lange afstand uh, geluid opnemen, dus laten we superheld exploder -ex spelen, is geluid gaan zetten. Dus ja, dat is een beetje het idee. Dus ja, sorry maar ik doe mijn hoofd even de weg halen, want mijn hoofd wil ik nog geheim houden, want er komt nog een special. Waar, waar Team Robert en Thijs, Thijf, er, nee Team Thijs, gaan we onze gezichten bekend maken. Dus ja, ik doe één leven. Want ik kan maar drie met opnemen met, met, met Samsung Wave. Dus ik doe één leven, dat was het. Sorry ervoor. Oh.